Is de echte wedstrijd of wedstrijd voor het Egi? DVS tegen Dongen, 3-1 overwinning. Wat is jouw verhaal Peter van deze wedstrijd? Nou, kijk, Ik denk uiteindelijk dat we niet ons beste voetbal hebben gespeeld, wat we in de voorbereiding hebben gespeeld. Zeg maar. Maar dat, dat heeft ook iets met de tegenstander te maken natuurlijk. Uh, en het gaat ergens om, hè. dus uh, ik vond dat we eigenlijk de, de afgelopen wedstrijden wat meer vrij uitspeelden. Ook wel mee, met iets meer risico, uh, maar ik denk uit al met al, ja, zij hebben natuurlijk niet zoveel gedaan. Uh, we hadden de, ja, de dus steeds de bal, zij probeerde vanuit de omschakeling wat te doen. Nou, zijn ze de eerste helft uh, denk één of twee keer, nou, half doorgekomen. Uh, nou, wij hebben de beste kansen gehad uiteindelijk. Ja. Ondanks dat het lastig was, zij het heel klein maakte, was het zoeken naar een gaatje. De tweede helft, ja, uiteindelijk die 1-1, ja, daar doen we onszelf aan. Uh, met, uh, met, met Daan, ja, dat kan gebeuren. We nemen daar wat risico in. En, en uh, hartstikke prettig dat we Daan hebben. Het is gewoon een extra opbouwen. Zeg maar. nou ja, vandaag uh, nou ja, kostte het in ieder geval een goal. Uh, maar ik denk, over, over de hele wedstrijd dikke dik, dik verdiend. Ja. Wij er heel veel energie in hebben gestoken, in ieder geval aan de bal uh, geprobeerd het spel te maken. En zij uh, ja, uh, op eigen helft terugtrokken en, uh, en wachten op een klein momentje. Uh, ja. Die er eigenlijk niet kwam voor zo. En, en twee mooie goals uiteindelijk ook tweede helft. Prachtige bal van, uh, van Stef. Ja, en, uh, ook de 3-1. Ja, nou ja, wat ik zei: uh, uiteindelijk gaat het in die eindfase. Wordt natuurlijk de, de ruimte is nog kleiner. Hè, want we hadden natuurlijk best wel veel de bal in de as. Uh, net net uh, voor de verdediging, onze centrale duo. Onze centrale duo. Uh, ja, dan mocht het ook wel, maar dat, dat kunnen we erg goed. Maar uiteindelijk gaat het erom dat, natuurlijk, dat je naar de 16 meter van hun voetbalt. Ja, en daar wordt het allemaal klein en, en gaat het snel. En, en ja, met name in die eindfase, nou ja, daar kunnen we nog een stapje maken. Uh, want als je daar wat beter bent, zeker de eerste helft, we zijn daar veel geweest. Met een goede steekpas of het juiste moment dat is ook een beetje de afstemming. Het is niet eens zozeer die, die, die laatste bal, maar met name ook uh, wie gaat er lopen en wanneer ga je lopen. Wanneer ben je in een bepaalde ruimte. Nou daar, uh, daar is nogal winst te halen, uh, dus maar wat ik al zei, uh, niet, niet de meest goede of beste wedstrijd, maar zei dikke wel. Beste zeker, lekker dat hem gewoon winnen. Ja, maar zeker dikke dik verdiend. Ja. Uh, we hebben eigenlijk niks weggegeven. Ja, hey, en uh, ja, een bekerwedstrijd, dan gaat het er ook echt ergens zeker, om. Wat, wat is ja. een beetje uh, je, je, je gevoel bij de bekercompetitie en hoe ver uh, leeft dat in het team? Ja, Kijk, weet je wat het is? Uh, het is natuurlijk hartstikke lucratief voor de club kan het zijn, twee rondes doorkomen en uh, ik heb vorig jaar natuurlijk met Excelsior uh, uiteindelijk in de derde ronde FC Utrecht uh, tegengekomen met zes, uh, met 7000 mensen, uh, hoop aandacht, uh, inkomsten. Uh, ja, dat zijn natuurlijk wel uh, wedstrijden die, uh, die je kunt tegenkomen als je twee ja. rondes doorkomt. Uh, ja. dus, ik weet niet of dat nu al in de groep leeft, hè, maar, maar, maar ja, ik heb er ik heb er aan mogen ruiken, zeg maar. En, uh, ja, het smaakt zeker naar meer, dus we zijn zeker gebaat bij uh, nog een ronde doorkomen, ja. uh, zeker, tuurlijk. Ja, en nu gaat het echt beginnen? Nou ja, nu gaat het echt beginnen, de competitie begint. Ja, bedoel ik. Ik uh, bedoel, uh, volgende week. Dus uh, ja, kijk hoe ook andere ploegen door die voorbereiding heen zijn gekomen. En wat jij ja, ook bij hun, zij hadden... Het is hartstikke... zwaar ja, al na een uur, ja. ja, na een uur, 60 minuten kramp verschijnselen. Uh, en dat komt, heeft ook alles mee te maken dat, dat natuurlijk ploegen vijf, zes maanden niks hebben kunnen doen. Ik uh, ja. uh, bedoel, inderdaad moet je vijf, zes weken iedereen weer wedstrijd fit maken. Ja, dat valt niet altijd even mee. Uh, nee. Dus uh, wij, zijn, wij hebben alles nog fit, ja. ook, ook al deze wedstrijd. Uh, ook, uh, sommige jongens hadden het bij ons lastig op een gegeven moment. Stef, uh, uh, ja, die ook pas 1 augustus is aangehaakt. Uh, nu volgens mij in zijn vierde week voorbereiding zit. Ja, dat valt allemaal niet mee. Uh. Nee, uh, dus, nee. uh, we, zit, we staan er goed op. Uh, bedoel, uiteindelijk uh, waren we fysiek ook beter. Uh, buiten dat we voetballend beter waren. Uh, hebben we hebben het ook langer voorkanaal. Uh, en, en iedereen is heel gebleven. Oliver die weer aanhaakt komende week. Ja, dus uh, we kunnen iedereen kiezen. Mooi. Mooi. Nou, ja. Dan wens je succes uh, volgende week in het verre Zeeland. En, ja, we gaan naar Zeeland. Uh, dan uh, hopen we daar op een mooie start van de competitie. Veel succes. Dankjewel mannen.